Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over ATP en dissimilatie, ook al cellulaire respiratie of celademhaling genoemd. Oftewel, we gaan het hebben over hoe ATP gemaakt wordt door middel van glycolyse, de citroenzuurcyclus, of ook wel de Krebscyclus of de TCA-cyclus, en oxidatieve fosforilering, ook wel de elektronentransportketen of ademhalingsketen genoemd. Een hoop benamingen voor een lastig systeem waarbij je je vooral niet moet laten afleiden door de moeilijke woorden. Ik ga in ieder geval proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. We gaan beginnen met energie in het algemeen, dan wat ATP is en daarna hoe het gemaakt wordt. Laten we beginnen bij het begin. Energie. Het is een natuurkundige wet dat energie niet kan worden gemaakt en niet kan worden afgebroken. Dat is de wet van behoud van energie en het is een van de hoofdwetten van de thermodynamica. Wat we wel kunnen doen is energie omzetten, opslaan, vervoeren en verliezen in de vorm van warmte. Wij krijgen onze energie binnen in de vorm van koolhydraten, vetten en eiwitten. Dit slaan we op en vervoeren we als ATP. ATP oftewel adenosine trifosfaat, is de meest voorkomende energierijke verbinding die wordt gebruikt door ons lichaam om energie op te slaan en te vervoeren? Het bestaat uit een adenosine monofosfaat met daaraan twee fosfaatgroepen, waardoor het een adenosine difosfaat ADP, en een adenosine trifosfaat wordt. Deze twee extra fosfaatgroepen zijn energierijke bindingen waarin de energie is opgeslagen. De varianten ADP en ATP zijn de belangrijkste voor de energielevering aan het lichaam. Als we ADP naar ATP omzetten, slaan we dus tijdelijk energie op, om ergens anders een keer te gebruiken. En als we ATP dan naar ADP omzetten, komt deze energie weer vrij, wat we kunnen gebruiken voor allerlei processen in ons lichaam. Het maken van ATP gebeurt in drie stappen. Glycolyse, de citroenzuurcyclus en oxidatieve fosforilering. In glycolyse wordt de glucose omgezet naar twee stuks pyrodruivenzuur. Dit wordt omgezet naar acetyl-CoA en gaat de citroenzuurcyclus in. Stoffen uit deze stappen worden gebruikt voor de oxidatieve fosforilering om uiteindelijk uit te komen met zo'n 30 tot 38 ATP's afhankelijk van hoe efficiënt het allemaal gaat. Dit alles gebeurt in de cel, waarvan de citroenzuurcyclus en de oxidatieve fosforilering plaatsvinden in het mitochondrium, dat is het organel dat bekend staat als de energiefabriek van de cel, omdat zijn functie is om ATP te maken. Het maken van ATP kan op twee manieren. Aerobe, dus met zuurstof, ook wel aerobe dissimilatie genoemd, of anaerobe. Zonder zuurstof. Ook wel anaerobe dissimilatie genoemd. Aerobe dissimilatie is heel efficiënt met elk glucosemolecuul dat 30 tot 38 ATP moleculen oplevert. Anaerobe dissimilatie is daarentegen juist inefficiënt met maar 2 moleculen ATP. Wat ik nooit snapte is wat nou precies het doel was van al deze stappen. Daarom wil ik het nu even met jullie doornemen. Wat is het doel en wat is daarvoor nodig? Het komt erop neer dat ATP gemaakt wordt door ATP synthetase, letterlijk de ATP maker. Om dat te kunnen doen heeft hij H nodig die van de ene kant naar de andere kant stromen. Om de H plus aan de goede kant te krijgen hebben we elektronen nodig. Om de elektronen op hun goede plaats te krijgen hebben we elektronendragers nodig. En de elektronen dragers worden gemaakt in de glycolyse en de citroenzuurcyclus. En daarvoor is glucose nodig. Oké, okay, dan heb je nu hopelijk een idee waar we het allemaal voldoen. Laten we nu de drie stappen bespreken: glycolyse. Glucose willen we omzetten naar pyrodruivenzuur. Dit gebeurt via een aantal stappen waarbij twee ATP's worden gemaakt en waarbij twee moleculen NADH gemaakt worden. En ADH is een elektronendrager. Deze hebben dus nu een elektron opgevangen uit de afbraak van glucose naar pyrodruivenzuur. Dat elektron gaan we straks gebruiken om H plus de goede kant op te krijgen. Als er zuurstof aanwezig is, dan zal er vervolgens aerobe dissimilatie optreden, waarbij we richting de Krebscyclus gaan. Als er geen zuurstof aanwezig is, wordt er melkzuur aangemaakt, bekend van de verzuring in de spieren. En bij anaerobe eindigt het verhaal dus hier, met twee ATP's. De aerobe gaat verder, met de Krebscyclus. Dus als er zuurstof aanwezig is, zal er via acetyl-CoA de citroenzuurcyclus beginnen. De verschillende stappen van de cyclus zal ik jullie besparen. Het komt erop neer dat er twee ATP's gemaakt worden, 6-NADH en FADH2. Een andere elektronendrager. Ook komen er losse H plusjes vrij. Dan hebben we alle ingrediënten voor de oxidatieve fosforilering, die ook wel de elektronentransportketen genoemd wordt en jullie gaan zien waarom. De elektronendragers worden verzameld en in het binnenste membraan van de mitochondrie zitten een vijftal moleculen en ze heten 1, 2, 3, 4 en ATP synthetase, de ATP maker. NADH geeft bij 1 zijn elektron af en hierdoor kan H plus de intermembraanruimte in, letterlijk de ruimte tussen twee membranen van de mitochondrie. FADH2 bindt aan het tweede molecuul en ook deze geeft zijn elektron af. De elektronen gaan richting het derde molecuul, waar nog meer H plus wordt binnengelaten. Dan gaan de elektronen naar het vierde molecuul, waardoor er nog meer H plus naar binnen gelaten wordt. Dan koppelt de elektron zich met zuurstof en H plusjes om water te vormen. Dit vond ik echt opmerkelijk toen ik het leerde, het is de enige reden waarom wij zuurstof nodig hebben in ons lichaam, om dat elektron op te vangen aan het einde van de oxidatieve fosforilering. We hebben nu de ideale omstandigheden gemaakt voor de ATP synthetase, de ATP-maker, om zijn werk te doen. De H+, plusjes die binnen zijn gelaten, stromen door de poort en als een soort molentje begint deze te draaien en zo wordt ADP omgezet naar ATP. Voor elke 4 H+, wordt 1 ATP gemaakt. Dus daar hebben we het al die moeite om H plusjes door een molentje te laten lopen. Rode bloedcellen bevatten geen mitochondriën en missen daardoor de energiefabriek van de cel. Hoe zal deze cel dan toch aan zijn energie komen? Denk jij antwoord A, dissimilatie of antwoord B, glycolyse, of antwoord C, geen van beide? Laat je antwoord weten en waarom je deze gekozen hebt in de reacties. Heb je wat gehad aan deze video? Laat het dan aan YouTube weten door hem een duim omhoog te geven en je te abonneren op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken!